Dat is nooit goed. Oeh, snap. Uh, we krijgen een melding voor wachtpersoon, Persoon. Zou zijn ontsnapt uit een psychiatrische inrichting. Ja, zie je. Stoppen nu! Iets gaat beam doen, dus let op. Gaan we laten zien. Kom op, goed zo. Uitstappen. Uitstappen. Staan blijven. Hoppakee. Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, ellers.deva en more. En vandaag uh, ga ik op pad met de Camaro Motor. De BMW. Uh, skin gemaakt door uh, Matsnow geloof ik. Oh. En de uh, motor zelf is gemaakt door Team MOH. Dus shoutout naar iedereen die hier aan heeft meegewerkt. We hebben ook een nieuwe diensttelefoon. Ja, ik, ik ben geen Samsung kenner, dus ik zie eigenlijk niet echt een verschil. Maar het is toch wel gemaakt door Wandertjes. Shoutout naar hem. Um, ja, en voor de rest geen bijzonderheden. We zitten even in de stad, daar had ik nog een klusje. Maar uh, ja, we zijn gewoon inzetbaar. En als het nodig is uh, nemen we ook hier meldingen aan. Maar we zijn in ieder geval onderweg richting vliegveld. Maar ja, ik uh, in principe hoef je niet per se altijd met de kamar alleen maar in het vlieg of rondom het uh, vliegveld uh, te surveilleren. Ik kan ook wel eens uh, hier zo gewoon lekker in de stad. En misschien komen we helemaal niet bij het vliegveld omdat het veel te druk is met meldingen. Want tot nu toe hebben we nog geen gehad, maar we zijn nog pas net begonnen. Daar komt er een. 1201 dat hij 1201 over. Nou. In, uh, in de buurt wordt even gevraagd of we kunnen gaan naar een, uh, een winkeldiefstal. We staan vooraan aan de rij als het groen wordt kunnen we gewoon lekker uh, snel uh, oversteken. Ja de motor is niet mijn favoriete uh, um, voertuig omdat ik daar altijd veel te snel naar mijn rij komen niet inhouden. Maar dat is zeker wel een. heb je een helm op? Ja dat heeft -ie. Zeker wel een uh, gaaf ding. Het uniform. Ik weet niet precies of dat de perfecte motoruniform is voor de kamar. Um, omdat ja de broek lijkt me wat te licht qua kleur. En de jas lijkt me heel oud. Ik weet dus echt niet of het een... Uh, een recent motorpakje is. Of het een hele oude is. Het lijkt sowieso op de oude politiemotorpakjes. Uh, maar de maker zal het vast wel uh, weten. Hij is niet te downloaden. Dus uh, hoeven we niet te vragen. Verdacht, gaat er vandoor. Staan blijven. Ai. Hier komen we pannenkoek. Staan blijven. Stoppen goed zo, lekker pik mino speak Español. dus uh, je moet maar gewoon even normaal praten Ik ben aangehouden voor diefstal mijn collega van de beveiliging gaat jou overdragen aan de politie want ik ben maréchassé zo, Eén melding afgerond op naar de volgende hoi, hm. moeten nog even naar de hoe heet dat naar de winkel om een verklaring af te nemen. Gaan we even rennend naar de motor anders lopen we zo lang. Ja de srenen die jullie hoorden dat is een andere srenen als ik normaal met de motor gebruik. Maar de Camar gebruikt ook een andere srenen. Ja nee dat is een mooi bochtje. Dat is dus deze. Moet je maar eens kijken naar een Camar Motor Prio 1. Dan weet je hoe die klinkt. Goedemorgen. Middag. Wat is het? Hallo. Vertel. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Is goed joh. Um, even kijken. We hebben verklaring opgenomen. en rende weg. Uh, de spullen die hij heeft gestolen waren plusminus voor 246 dollar. Uh, 220 euro denk ik dan. 220 euro. Uh, voor de rest uh, heeft hij ook nog de beveiliger geslagen. Dus die kan uh, aangifte doen voor mishandeling. En de winkeleigenaar doet aangifte voor uh, diefstal. En dan is bij ons uh, afgerond. Moet ik nog iets doen. End. Uh, uh, nee, nee, dat is dus gedaan. Dan komt iets, prio 1, op ons af. Doei. De landelijke okay. nee, eenheid is dat. Ja, die viel op. Ja, die wil er nog wel eens vandoor gaan denk ik. Zo, lekker klem gezet pik. Goedendag, hoi. Bijwijs. Ik geef het nu. Even aan deze kant zo. Dash-1 Williams. Oké, okay, Dash-1. Waarom had ik een helm op? Hij was een beetje on... Uh, hij was niet echt fijn om te dragen. Nou, oké, okay, goed. Ik ga wel een keuze krijgen van mij. No helmet. Mis ik hem nou? No helmet, oké. Okay. Moment. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken, 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 7, 2, no, 10, 100 dollar, daar kom ik goed mee weg, in Nederland is dat veel duurder geloof ik. Dus dat is jouw geluk. Zo so, meteen stap ik op mijn motor en dan rij ik weg en dan kun jij pas wegrijden want anders rij je nu gewoon tegen mijn motor op. Ja? Bijna dag verder. Zo. Dispatch calling unit 6, Nou, dan gaan we dan maar even kijken. Ga je het alstublieft prio 2. Copy that dispatch. Dat is vol.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 Ja dat kan hoe ziet hij uit. Citizens reporting, average black male, brown hair, purple, short sleeve shirt. dark pants, brown shoes. Remain in the area. ATL20 on suspect. Whoa! Okay. Oh, oh, did that fucking idiot send you after me? I swear I haven't done anything wrong. I I really haven't done anything wrong. All I did was stop off and try to make things up to her. Is that a fucking crime, pig? Wat zeg je? We bent aangehouden. En mij naar het bureau, niet de antwoord verplicht, de op advocaat, wil je die kunnen we niet regelen. Die bericht... ben aangehouden voor het uh, verbreken van het contactverbod en het um, uh, beleden van de ambtenaarfunctie. Een collega vraagt om een assistentie. Goed, bij een contactverbod uh, heb je gewoon, mag je gewoon niet in de buurt komen van de verdachte of uh, van degene die dat contactverbod heeft aangevraagd. Ja, dat is hij zei meteen van wow heeft hij echt de politie op me afgestuurd ik ben gewoon aan hem toegestapt en gezegd uh, en proberen dingen goed te maken ja dat uh, is niet de gang van zaken en toen zei hij uh, pik tegen mij als een PIG in We have a warrant for in mission row. dus PIG oftewel varken noemde die mij wij gaan naar een uh, uh, iemand die gelinkt is aan terroristische activiteiten en die wordt gezocht en die is aangetroffen en ik ga daar ter ondersteuning naartoe hoop ik ik zal als eerste te plaatsen zijn dus uh, lekker zelf oplossen btgv zonder zonder uh, enige dekking maar goed oh die loopt daar natuurlijk kut dan heb ik eigenlijk geen btgv en dan lopen ze daar maar drie met grote wapens. Oké, okay, even kijken. Zien jullie iemand, of drie personen, met wapens lopen? Ik niet namelijk. Nog niet. Dat is nooit goed. Oeh, snap. Nou, knop, zo. Mensen, iedereen weg hier. Oké, okay, ik moet dekking gaan zoeken. 1202 OC, we komen eraan. Weg hier iedereen. Oh, Een yeah. verdachte neer. Ja, er was sowieso nog iemand bij. Ze gingen toch met twee man uh... nou goed. Veiligstellen. stellen. Ik zie geen schot wonnen, dat betekent dat ik niet geraakt ben, ik ben ook ben ik flink geraakt. Goed, iedereen bedankt voor het komen. Hé hey, je hebt ook een motopakkie. Um, tot de volgende keer maar weer. Ciao. Wij ja, gaan echt eens richting vliegveld. Zo, dat was niet heel uh, netjes, zo inhalen, rechts inhalen en dan nog snel ervoor. Oh, ik zullen eerst eens. Kentekencheck doen. Stopteken. Ik ga het volgende kenteken. Oh die gaat er vanop. kv Oké, daar kom ik niet. Ik ik trek hem even snel eruit. Aan de kant! C-achtervolging, ik geloof dat het wel gemeld was. Gaat recht door op mensen af, oh door mensen heen, netjes. Hier de politie. De Uitstappen, de hier komen. De botman is hier aangehouden. Vuurwapen. Zo, even lekker koffie gedronken op bureau vliegveld, daar zo. En nu weer, uh, ja, en zetbaar rondom vliegveld op het vliegveld. Noem maar op. zullen even snel een rondje parkeergarage maken. Kijk of hier voertuigen staan, dat is geen ramp, maar kijk of er mensen in zitten. Dat is ook geen ramp, tenzij ze iets in. En het doen wat niet mag, dat is wel een ramp. Best wel heel weinig voertuigen voor een parkeergarage vlak bij een vliegveld. Ah, oké. Okay. Veel van zijn Audis. Staan hier in de parkeergarage. 1, 2, 3. Zou ik allemaal onderzak er ook genoeg staan? Mini koepertjes staan er ook. Heel veel mini koepertjes. Hier weer een Audi. We hadden nog een melding open staan, blijkbaar. Right. Ah, ja. Natuurlijk waar ik ook naar boven ben gekomen. Ik krijg een keer. Ja, meegekregen, meldkamer. Uh, we krijgen een melding voor waar persoon zou zijn ontsnapt uit een psychiatrische inrichting. Uh, ja, we krijgen toestemming van de C, dus die zal daar vast wel uh, rare dingen zijn aan het uitvoeren. Dus dan is het is dan niet de handigste plek om bovenaan een parkeergarage de melding te krijgen. Kut, die kun je niet uit, hè. Kun je uit? Uh... Nee. Rechts, vrij. Nog nooit deze melding gehad. Verwacht persoon ontsnapt uit een psychiatrische inrichting met toestemming right. ik heb God geen idee wat ik hier ga aantreffen wat het voor een persoon is ik zie wel iemand lopen ah, kut deel achter het hek, als ik hier uh, die weg zou nemen. oké oh, we hebben zicht. Uh, u hoort nader van mij. Hallo meneer, blijf even staan. U zoekt de uitgang. Die kan ik u wel uh, uh, geven. Mag ik even met mij meelopen. Kom maar even mij. We gaan even kijken naar de uitgang. Hoe gaat het met u? Heeft u iets bij u waar een naam op staat? Oh, dat is het kenteken. Hij heeft geen kenteken denk ik. Marcelo de Luca. Nou Marcelo is de naam toch? Ja. We gaan het even samen uitgang zoeken. Um, ja, de gang van zaken is nu dus tot ik hem gewoon... Uh... Nee, dat is nou niet wat je zegt, I will shoot you, dat is nou niet aardig. Oké, okay. um, deze persoon, ja die zou ik gewoon uh, overdragen aan de collega's, uh, die brengen hem weer terug naar waar uh, de uitgang is, uh, tussen aanhalingstekens, Je ja, dat is, uh, je moet even meespelen met dit soort mensen, alleen ik moet hem nu al arresteren om hem mee te kunnen zetten, of om hem te kunnen zetten in een auto of busje, dus dat doe ik ook, normaal als je meer opties hebt, dan laat ik hem gewoon zonder spoed ophalen, zonder handboeien, en wegbrengen of terugbrengen naar waar hij woont. In een psychiatrische inrichting. Maar dat kan allemaal niet. Dus daarom doe ik hem met handboeien nu. Omdat het anders niet kan. Dus dat is de gang van zaken. Je moet die persoon niet tegen gaan spreken. Je moet die gewoon even ja, met hem meepraten. Van ja oké okay, we gaan eens kijken naar de uitgang. Mijn collega gaat je brengen naar de uitgang. En dan uh, als hij uh, zin heeft dan gaat hij gewoon mee. Zitten te zien dat hij gewoon. Ja hij heeft geen keuze. Hij gaat gewoon mee. Oh sorry collega. Ja, we gaan eens kijken. Om oh, het hoekje. Meteen een persoon met een mes. Ik weet niet of die er iets mee te maken heeft. Of die ook ontsnapt is. Hey. Staan blijven vriend. Stoppen. Niet dichterbij komen mest laten vallen mest laten vallen hier komen staan blijven potman is jullie rent gewoon weg ik hou afstand ja zie je stoppen nu mest laten vallen laatste waarschuwing cnn'tje bij me spoed stoppen mee weg tot ja zijn er vier schotwonden voor nodig Mes loslaten naangroeiden voor wapen bezit. je gaat eerst naar het ziekenhuis en dan ga je via die weg naar het bureau er zijn geen eenheden meer nodig heb je nog maar dingen bij die je niet bij je mag hebben collega's van de dienst just, justitie dat gaan hem meenemen naar het uh, ziekenhuis waar zij uh, ja normaal zouden we wel met de ambi gaan. maar goed nu gaan ze naar het ziekenhuis met hem want die zie ik ook vaker bij het ziekenhuis staan die busjes van de dienst justitiële inrichting ik geloof gewoon als er iemand in de gevangenis of iets ziek is of ja iets heeft dan gaan ze met dit soort busjes staan naartoe die zie ik elke week wel uh, bij ons staan nou, we gaan door. Niet. Nee, alleen wat hier rijdt. Taxi. Taxi hebben we. Eens kijken of er iets mee klopt. Daar is het dus wel eens mee. Want Ik laat bolletje. het volgende kenteken voor je aantrekken. 6, 8, Bravo, Foxtop, Golf, 7, 4, 2. traffic violation. Proceed with caution. Die heeft waarschijnlijk iets gedronken en die heeft geen, uh, die is ni staat niet geregistreerd bij ons. Hallo. Hallo. Mooiste so Rijbewijs heeft hij dat en een taxi pas, uh, licentie of zoiets. Oh die bus, die kan die bocht zo niet maken. Ah toch wel. Oh, die was op zijn telefoon. Maar dat hebben we niet gezien, daar kan ik hem niks mee maken. Hij heeft iets gedronken toevallig, oké. Okay. Um, de eigenaar van de taxi, ja, dat is natuurlijk het taxibedrijf. Dat zal wel uh, Downtown Cap uh, CEO zijn. Um, deze taxi staat niet geregistreerd. Um, ondertussen mag je even voor mij blazen. En dan ga ik dat even snel uitzoeken. Oké. Okay. Nou, heeft hij drugs genomen toevallig? Dat kan natuurlijk ook nog. Ook niet. Mag ik ook even een doen, die hebben we sinds kort ook, bij de kamer. Oké. Okay. Hé, hey, luister het volgende. voertuig um, staat niet geregistreerd. Dat betekent um, dat, dat u mag uitstappen. U krijgt een bekeuring daarvoor en die is uiteraard dan voor uw paas niet voor uzelf tenzij u zelf de eigenaar bent van het taxibedrijf of dat je zelf je taxis moet regelen in amerika maar dat denk ik wel niet um, het voertuig nemen we dus ook mee je mag dus uitstappen en als hij is uitgestapt dan uh, gaat hij mee en dan als alles geregeld is kun je hem vast wel komen ophalen ik weet niet hoe dat precies in het echt gaat Goed, fijn nou verder. Oh, oh, gaat lekker pikkies. Komen we naar twee taakelwaggels. Dat is ook niet de bedoeling, dat hoeft niet. Wie dat eerste is wind. Hoi. Doei. Arsen. en we nu dan. Los Santos International Airport. Rijdt alstublieft prio 1. Hoi! dat gaat makkelijk We hebben een brandstichting op het vliegveld is dat? Oh helikopter, toch gewoon zwaar. Ja de Kamar heeft ook versnellers. Iets gaat beam doen, dus let op. Ik zei het toch. Hoi! Ja vertel! Oké, okay, een auto dus, ja. Oké, okay, ja een range rover dus. En de komt police car blue. Uh, Kamar blauw dan, neem ik aan. Oké, okay, uh, OC de Zulu die is hier in de buurt is goed, dus kan hier even mee rijden. de Zulu, wij gaan even die kant op. Ja de eerste beste auto die we hier zien, dat moet wel een baller 4 zijn. En dan moet wel de persoon die we zoeken. De Zulu vliegt. Ja, meegekregen Hij rijdt wel hier. De Zulu vliegt erboven. En daar is hij. Nee, niet de baan op. Kom, ik ga niet dat... Hij gaat er vanuit. Uitstappen. Uitstappen. Hou hem laten zien. Kom op, goed zo. Voordat hij iets pakt van een of cocktail ofzo of mij in de handset. Mooie auto wel, dat wel. Niet echt helemaal mijn kleur, maar op zich. Nou, is wel gaaf. Goed, je bent aangehouden voor brandstichting en uh, all uh, rijden waar je niet mag rijden. Hey, die is wel vet man. We gaan die zo snel mogelijk laten afslepen en dan uh, zo snel mogelijk hier dit weer vrijgeven want we zitten wel op een landingsbaan. Of uh, dit was de opstijgbaan denk ik. En dat is de landingsbaan daar. Melding afgerond. de weg een beetje aan het zoeken. Ja, dat was mooi. We hebben een 1099 in Los Santos International Airport. Mm -hmm. We krijgen een melding, er zou een uh, verkeerscontrole zijn, ge... er wordt op dit moment een uh, verkeerscontrole gedaan, of ja eerder een uh, voertuigcontrole moet ik zeggen. En daarbij zou assistentie zijn gevraagd van een tweede eenheid. Uh, ik heb niet precies door of het toestemming is of niet, maar we gaan er gewoon even met alleen blauw naartoe. Gaat er vandoor. We hebben possible 148 in International. we zitten achter de Turan plus... Rijd dan door man. Die gaan steeds... Ik heb het gevoel dat die soms gewoon stoppen voor mij. Tot door mijn sirenes en zo. dat ze daardoor aan de kant gaan. Rijdt alsjeblieft prio 1. Geen idee wat de Turan allemaal doet, maar ik laat hem even voor. Shift Q we gaan hem uh, snel aan de kant zetten slightly aggressive uh, uh, moet je niet op andere auto's knallen vriend ja, niemand verwacht zijn motor nog achter een uh, toeran aan dus ik hou afstand wie van de twee is het? ja een klem naar rechts ja, ik kan hem niet mee klemzetten. Uitstappen. Uitstappen. Niet rijden. Ik word aangereden. Oh, ik dacht echt dat ik wil aangereden. Staan blijven. En aangehouden. Ja, 7 verdachte aangehouden. Alles onder controle, dankjewel. Ah oh, nee, ik mag geen uitchecken. Dingen bij die je niet bij mag hebben. Ja, even... Yo. ...een telefoon. Nou goed. Ik denk dat wij wel een mooi video'tje hebben. Ja, die hebben we net gedaan. en mission, mission, mission, row. mission row. Rijt, alsjeblieft Prio 1. Nee. Yeah. Nou weet je wat, fuck it. Oh, die is best ver. Nou goed. We worden nog gevraagd naar een arson attack. Dus een brandstichter. Wederom Prio 1. Uh, ze denken dat het wat te maken heeft met de vorige melding waar wij te plaatsen waren. Daarom moeten wij daarheen. Geen idee, maar ja, ik moet toch iets zeggen. Um, dus daar gaan we nog even heen en dan is het mooi geweest voor de dienst. Oeh, oeh collega's, oeh collega's. Links vrij. Nee, ik ga nou niet naar God voor, loma. Ik was bijna volledig zonder te verongelukken daar geweest. Iets zegt Boom. Of nee, toch niet? Hallo. Ja, moet ik hebben. Give, love and, good Give love and good day to you too. A mail running in that direction. Oké, ja. Oké, eventueel. Ja, oké. Ja, nee, is goed joh. Oké, uh, oké, okay, okay, dankjewel. wel. waar moet ik heen? Ik heb niet opgelet waar je naartoe was natuurlijk niet door het vuur gaan rijden, eh, fuck het. Hier zou iemand rennen met een benzinetank, of zo'n benzine, uh, hoe noem je dat? Kan, Jerry can of zoiets. Dus als we iemand zien rennen, dat is hem. Jij bent het sowieso die kat daar. En altijd de katten zo'n overkant moeten zijn uh, en op de hand, het op de samen blijven hoppakee even normaal doen vriend ben aangehouden geen rare dingen doen en dan, bureau oké okay, jij gaat getast worden maat hier komen goed zo en liggen blijven Laat die kan vallen, Ja, laat hem vallen vriend, je hebt hem lekker vast, zo. Zet dat ding nou open, goed, hij is weg, oké. Okay. Ik ben aangehouden, brandstichting, Verzet bij aanhouding, een is, een voor alle En het wagen. Bureau. een bro, ik een collega. No en ik ga iedereen bedanken voor het kijken, ik jullie hebben een hele leuke video vonden en ik zie jullie graag weer over twee dagen, zoals altijd bij een nieuwe video, doei. Die was snel hè, vond ik ook, doei.